Welkom bij Tomzorg. Heeft u veel last van uw rug? Zoekt u een rolstoel die in zitdiepte instelbaar is? Of heeft u iemand die uw rolstoel duwt die wat korter of langer is dan gemiddeld? Dan is de rolstoel Bianca mogelijk een zeer goede keuze. Laat me iets vertellen over Bianca. Allereerst beensteunen die eenvoudig wegdraaibaar zijn en afneembaar en natuurlijk de voetsteun inklapbaar. Tevens is de voetsteun ten opzichte van de beensteun in hoek instelbaar. Dus als je voet wat vlakker of wat meer naar boven wilt, is dat mogelijk. Rolstoel Bianca eenvoudig in te klappen. Eenvoudig door de zitting op te tillen en de rolstoel samen te duwen. En ook eenvoudig weer uit te klappen. Eenvoudig op de zitting duwen en de rolstoel is weer klaar voor gebruik. Voor de veiligheid zeer goede remmen die ook werkelijk het wiel perfect blokkeren. Afneembare wielen, eenvoudig op de naaf drukken en eraf nemen, op de naaf drukken en ze kunnen weer geplaatst worden. Erg prettig als u de rolstoel bijvoorbeeld achterin een kleine auto wil plaatsen en de rolstoel in zijn geheel met wielen wat groot is. Verder voorzien van armleuningen die naar voren geschoven kunnen worden, niet zozeer alleen voor lange armen. Maar ook prettig als u uit de rolstoel wilt stappen, dat u vooraan de armleuning u makkelijker op kunt drukken bij het opstaan. De armleuningen die zijn tevens eenvoudig weg te klappen voor een gemakkelijke transfer over dwars. Maar als u bijvoorbeeld in een restaurant of onder een tafel thuis geschoven wilt worden en de rolstoel is iets aan de hoge kant. Dan is het wegklappen van de armleuningen en wat verder en dichter bij de tafel kunnen zitten natuurlijk erg prettig. Verder is de rolstoel voorzien van een rugleuning met 1, 2, 3, 4, 5 banden om de rugleuning dus op 5 plaatsen naar uw wens te kunnen instellen. Eenvoudig weg lostrekken van het fitterband en het harder aantrekken of losser plaatsen. Om daarmee meer of minder ondersteuning op uw rug te geven. Verder, zoals gezegd, indien u een zitdiepte wenst die anders is dan bij een standaard rolstoel dan kan het bij een Bianca ook ingesteld worden. Bijvoorbeeld als u wat langer of korter bent, maar ook als u bijvoorbeeld nog een extra kussen in uw rug wenst, komt u uiteindelijk natuurlijk wat verder naar voren te zitten en is het prettiger om een wat grotere zitdiepte te kunnen instellen. Daarvoor is eenvoudigweg een twee- 3 drietal schroeven los te draaien en de rolstoel de lengte van de zitting te vergroten of te verkleinen. De rolstoelhoogte van de rugleuning is ook instelbaar, echter bij de montage van de stoel. U krijgt de stoel compleet, echter alleen de rugleuning los. Die steekt u in en zet u vast op een hoogte die u wenst. Een hoogte die voor u prettig is als u gaat zitten. Daarnaast zijn de handvaten in hoogte instelbaar, zodat ook een lange persoon of een korte persoon altijd een prettige hoogte heeft om de rolstoel voor te duwen. En als laatste voorzien van een stoephulp om de rolstoel te kunnen kiepen om gemakkelijker bijvoorbeeld een stop op te kunnen rijden. Zachte, ergonomisch gevormde handvaten, die completeren het geheel. Dus zoek een rolstoel die echt wat meer mogelijkheden heeft in verstellen dan een standaard rolstoel... Dan is Bianca een zeer goede keuze. Mocht u overgaan tot de aanschaf van deze rolstoel, dan wens ik u daar heel veel plezier mee en hoop u spoedig bij Tomzorg terug te mogen zien. Heel hartelijk dank!